Eigenlijk zijn voor mijn blok een zijn Net te klein. En ook weer net te groot om niet op ontwacht te gaan staan. Echt een tussenmaat. Nou, dan passen we gewoon mijn lengte een beetje aan. Wat je, misschien uh, kun je het zien, maar nu krijg je iets meer bewegelijkheid... In de bekken. In dit en naar het bekken toe. Want ik, toen ik het recht net nog vroeg, zei ik van nou weet je, ik wil eigenlijk nog helemaal niet veren. En nu zegt ze, oh nou, oké, okay, ik kan het al ietsje losser laten, zie je het? Ja. Het is nog wat stug, maar er komt beweging. Nou, dat willen we graag. Ja, is lekker. Ik doe het wel niet. Kan je een blok van niet een kwartslag draaien? Ja, maar dan is hij een beetje instabiel, dus dan ga ik hem iets spannend, Maar dat geeft niet. Komt goed. Hier je, nou. oh, is echt zo. Nou, eigenlijk vertelt ze het heel goed, hè? Ze laat toe, toe, toe, totdat ze denkt: nou, daar zit ik echt wel wat vast. Nou weet ik, hey. ik bemoei me altijd met het hele management, ik ben namelijk nou een bemoei al. Maar eigenlijk heeft ze twee plekjes, die ze wat vaster is en ik zie haar nu vandaag voor het eerst. Maar die zich precies onder het zadel bevinden. Dus dan geef ik altijd aan de router mee van nou let even op, is je zadel recent nog nagekeken? Het zadel is op maat gemaakt en wordt ieder half jaar, wordt, uh, er komt de zadelmaker. Ja. En wanneer is de zadelmaker voor het laatst geweest? Twee weken geleden. Ja. Top, want ik kan namelijk niet zien of dat van voor die twee weken is of van de afgelopen twee weken. Ja. Dus dan is het nu belangrijk van nou, we hebben gesignaleerd en dan moet het de volgende keer weg zijn. Want jij hebt je zadel aan laten passen, wat dus nu voor blondie waarschijnlijk optimaal weer ligt. Dan gaan die pijnplekken verdwijnen, want dan kan het oud zeer zijn. Dus dat is altijd heel belangrijk om met elkaar even te communiceren van hé, hey, ik kan wel zeggen je zadel ligt niet goed. maar het zegt alleen dat er een keer een zadel op heeft gelegen, wat niet helemaal optimaal past. Waarschijnlijk was dat dan toen ze op de handelstal stond. Dat staat er niet bij. Maar kijk, zoals je nu ziet, is, zijn die pijnplekken nu weg. Dus die moeten wegblijven. Ja. Nou, dat is ons uh, doel. En die zo in één keer weg. Poef. Kan dus we ook weer even kijken. Ja, daar zit hij ook nog. En deze kant wel minder dan naar links. Maar mij vindt ze het wel minder erg. Veel minder erg. Want nu ja. blijft ze ook gewoon mij kriegen. Totdat ze jou een keer een hap geeft. Oh, nee. Kijk, ja. <laughs> ja, hey, nu zit hij nog. Niet bijten. Goed zo goed zo, goed zo ra. Ja. Het is ook altijd een spel van voor weer wat losmaken, weer even terug naar achter, wordt het beter. Eigenlijk is het steeds jezelf weer controleren op mobiliteit. Ik ga nog heel even terug op mijn blok, want ik wil even checken wat hier op het rechter of we er daar iets van helpen hebben. Nou kijk. En veert al wat meer mee. Om we begonnen. was is echt stuk. En nu is het echt een stukje beter. Ik ga niet voor meer nu testen. Omdat ik vind, ervan, nou, er, ik heb best wel veel geknutseld al. Dus voor vandaag is dat goed genoeg. Want ik hoef niet in één dag uh, het helemaal voor een team te hebben. Ja. We gaan het in stapjes doen. Zodat jullie het allebei bij kunnen benen. Gaan we even naar de voorkant. Dat zal ze iets minder leuk vinden. Dat had ik net al bedacht. He? Ja, het een draag. Ik loop gewoon een beetje met er mee als een beetje wegloopt. Jij hoeft even niks te doen. Ik leen er even een stukje van je. En dan vragen we gewoon heel veel rustig of ze op elk halswerveltje wat wil buigen. En zo niet, dan mobiliseer ik daar. Het is heel belangrijk dat de hals van het paard heel los is en pijnvrij, omdat dat heel veel voor het paard bepaald in de, ja, in de training. En je ziet hier dat ze eigenlijk zegt, nou, ik wil iets minder. Goed zo, hè. Ja, dit was um, richting het CTO-gebied. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, nog niet. Dat is een gebied wat op dit moment heel erg ja, in de picture ligt in Paarland. Dat is de overgang van je borstwervels naar je halswervels. En dat is een belangrijk gebied, omdat ze daar nee, over nee. Ja, als, als uh, je instructeur tegen je zegt... hij moet meer over de rug lopen en meer nageven... dan zien we heel vaak dat ze in het CTO-gebied niet willen buigen. Nou, en dat is het stukje waar zij ook even zegt nu van... "Wat doet me zeer. Ja. Nou, dan kan je je voorstellen dat als jij dat voor elkaar wil boksen rijdend... en het doet er eigenlijk nu zeer als je er niet op zit... Ik denk dat ze wat minder krijgen. We moeten we dit knotje even... Oh, ik word een knak. Ja, dat was het eerste drift. Heb je hem vast? Zo, ja. Goed, inderdaad. Dan is even naar de andere kant. Dan ga ik er ook nog even op de schouderbladen kijken wat ze nou doet. Ook beide zijden, op de achterhoofd. Vindt ze dat best wel op. Kom je dat met rijden wel eens tegen, dat ze wat minder makkelijk nagevelijk is te rijden? Die is minder makkelijk nageef? Soms, maar het is wel eenmaal als ik begonnen ben en dan ze wat losser is, dan gaat het wel vrij makkelijk. Ik heb daar eigenlijk bijna geen problemen mee. Ook niet in het begin? In het begin wel, maar dat is vrij snel opgelost. Het is niet van ik ga erop zitten en ik kan meteen proeven rijden, maar het is, daar heb je heel eventjes voor nodig. Ja. We eens kijken of we dat misschien nog een klein stukje kunnen houden. Oops. Even ik hier naar voren. Ondertussen zijn we bijna. Ze laat ons wel heel goed zien wat uh, pijnlijk ze is en wat gewoon vast zit. Als het gewoon vast zit, dan reageert ze eigenlijk niet, laat ze mij gewoon mijn ding doen. Maar als ze het wel voelt, dan zegt ze, oeh, nou blijf daar maar even weg. Goed zo. Nou. Dan moet het eigenlijk een beetje dansen met het paard. Om het toch voorzichtig ja, los te maken. Want het moet wel los. Ja. Het is geen zin om het te laten zitten. Want dan wil jij er niet beter zei Zij ook niet. Dit is weer het CTO-gebied. Maar dan aan de andere kant. En dat zit weer vast aan het borstbeen. Goed zo.